Papa, mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Familie Romein. Wat is daar? Een toilet. Toilet? Ja. wc-gebouw. Ja. Zeggen we goedemorgen? Goedemorgen. Kom, gaan we lopen. Waar gaan we heen? Norma. Ja? Norma. Waar gaan we heen? Naar de winkel. En wat gaan we e halen? Brood. En? Melk. Ja. Voor het drinken. Ja! ja we, we zijn weer erbij. En we gaan vandaag naar huis hè? Dat hebben we hebben in ieder geval geprobeerd voor de hele grote vakantie. Want waar gingen wij heen? Naar Dwingelo. Heel ver weg, hè? Ja. Ook naar zo'n so Somerset. <tie> Zo, we hebben lekker gegeten. Ja. Buikjes vol. En eh. Uh, nou, de kinderen zijn even een spelletje aan het spelen. ik zo lig op bed, ze dus erbij en daar komt Berber. Oh, Schatje, <lacht> ze is zo lief. Nou, het wordt een hele leuke dag en we gaan gewoon genieten en het wordt gewoon een fantastische dag, weet ik zeker. Wat zeg je Berber? Laat is niet op de De familie Romein. Waar zijn we nou dan? Daar. Het fossiele veld. Kom maar kijken. Je bent er nog niet aan gewend! Hey bij de familie Romein! Waar wil je heen? Laat maar zien. Waar wil je mee heen brengen? Wil je een schep? De scheppen liggen hier, schat. Hier moet je de scheppen pakken. Ga ja, de scheppen maar pakken uit de kar. Er staat een winkelkar van de Albert Heijn. Kom mee? Kom. heb je, je hand. Daar is de schep. Hallo, er nog! Hallo! Wat Hallo! Hallo hier ja, zijn eens. Dus We hebben een blauwe beetje nu. Een blauwe en een groene. En een groene. kan heel overal vinden. Je moet overal een beetje graven. Ja. Mooi. deze munt met deze munt. Wat die munten? Wil je prijzen halen? Wil je prijs halen? Hier ben ik. 3, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Ga maar. Ga maar graven. Ik kom het Kom maar, Nathal. Goed hoor. Ga maar graven. Ga maar zoeken naar de groene en de blauwe munten ja. Ga zoeken naar een graven. Allemaal plekjes. Goed zo. Hey, je bent er goed bezig? Ellie. Blijf aan een stellen. Je moet niet te veel lopen zat. Het kan überall zijn. Heb je iets gevonden? Okay. Oeh, een appel. Laat zien. Wat heb jij? Een appel. Oh, maar die is mooi, hè? He? Ja, heel klein. Heel klein. Blijf. Okay. Wees zo moe bent. Ja. En ja, dan zeg hoe moe je bent. Super duper. Hij is heel moe. En papa ook hoor maar. Ja, we kwamen er net achter dat we de bedden verkeerd om hebben gedraaid. Dus ik lag met mijn benen alweer in het net. En ik kom er net achter dat als je op 90 graden draait, dat, uh, dat het wat makkelijker ligt met mijn benen. Brian, is het leuk? Ja. Ja, vind je het toch leuk? je schepjes Laat je scheppen schepjes zien. Ja, gelen. De familie Romein. Zo, gaan we alweer naar huis, hè? Ja. ja wat zei je? Ja. Ja? Gaan we even onderweg nog een milkshake halen? Oh, hier. Er hoort eentje dat we een milkshake gaan halen. Yay. Kom je nog even gedag zeggen tegen de oma's en de opa's thuis? Nee, weer niet. Nou, jullie horen het. Ze wil uh, geen gedag zeggen naar jullie. Okay. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ze het heel warm heeft. hè? Sanne denkt het ook. Dat Berber het uh, heel warm heeft. Dat denkt Sanne ook. Ik ook hoor. En jij ook. We gaan deze plek wel missen. Kom. Ja, zo. Okay. Wat zeg je? Okay, we, hebben... we gaan deze plek missen zoals? Elk jaar. Elk jaar, ja. Nou ja, vorig jaar niet. Wat is er? Wat doet hij? Ah, hij ligt uh, te slapen. Oh. We hebben een door een roosje. We hebben een door een roosje binnen. Nou, ik kan de kinderen wel uh, proberen te laten zien, maar we zitten vol. We zitten volledig vol. Ik kan hier misschien Brian. Hey Brian. Heb je zin om naar huis te gaan? Ja. Ja, lekker weer naar de poes, Fox. En lekker weer naar de vissen. En kijk eens hoe mooi die omgeving is. Het is hier echt prachtig. Nou, we gaan uh, richting huis. Wat zeg je, Berber? Smelten? Ja, dat begrijp ik. Ik zou ook wel hier willen blijven, maar dat kan helaas niet. Wel gaan we over drie weken naar de noordster. De familie Romein. We zijn thuis. Lekker terug van de camping. Ja. Weer lekker op de eigen bank. <laughs> dat is gek. Dat is mijn dochter. Da da da da da da malen. Wauw, wauw, wauw, wauw. Nou, zijn we zijn weer thuis, niet meer op de camping, hè? <tie> we hebben... Ja! We zijn weer lekker thuis? Ja! Gaan we nog even dag zeggen tegen iedereen? Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! <tie> yeah. Eindelijk hebben ze dag gezegd! Eindelijk hebben ze dag gezegd. Tot de volgende vakantie en tot de volgende vlog. Misschien nog wel voor de vakantie, hè? Tot volgende keer, allemaal. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. Eh? Ik heb het tegen iedereen die nu kijkt: al onze fans, vriendinnen, vrienden. Oh ja, vergeet niet: Liken. Delen en doe al die zooi, die ze altijd in die standaard youtube filmpjes zeggen. Nou, wel zeggen we dat niet vaak, maar. Ik zou we het wel leuk vinden als je abonneert. Even op het hartje drukt, en als je op de hoogte wil houden worden, druk je even op dat gouden, schele belletje. Hé, hey, later! Papa! Mama! Brian! En Berber! Dit is de luisterfamilie van Nederland! De familie Romein.